Als je gaat werken, dan sluit je een arbeidsovereenkomst af met je werkgever. Je maakt dan afspraken met elkaar en die staan in de arbeidsvoorwaarden. Er zijn twee soorten arbeidsvoorwaarden, primaire en secundaire. In de primaire arbeidsvoorwaarden staan de belangrijkste dingen zoals de werktijden, de vakantiedagen en je salaris. Het salaris wat je afspreekt met je werkgever is het bruto loon. Je alleen op je rekening het netto loon gestort. Dat komt omdat er nog belastingen en sociale premies vanaf gaan. De werkgever draagt dit af aan de overheid en de overheid gebruikt dit onder andere om de uitkeringen voor de mensen die niet werken te kunnen betalen. De secundaire arbeidsvoorwaarden, dat zijn de extra's. Zoals bijvoorbeeld een auto van de zaak, een laptop of een studie die je mag volgen. De meeste afspraken komen uit de collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst die geldt voor iedereen die werkzaam is binnen een bepaalde bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld het onderwijs of de horeca. De cao-afspraken zijn gemaakt door vakbonden en organisaties van werkgevers. Een vakbond is een vereniging waar werknemers lid van kunnen zijn. Vakbonden komen op voor de belangen van de werknemers.